In deze video ga ik je laten zien hoe je een Outlook PST bestand kunt exporteren binnen Windows. Ik open Outlook en vervolgens klik ik linksboven op bestand. Dat is waar het feestje kan beginnen door op openen te klikken en vervolgens op exporteren hier te klikken. Daarna heb ik de optie om mijn mailbox naar een bestand te exporteren en zodra ik op volgende klik heb ik de optie om een PST bestand aan te maken. Dat is het bestand wat we willen hebben om je mailbox te migreren naar bijvoorbeeld Google Workspace. Zodra ik weer op de volgende klik heb ik de optie om een gedeelte van mijn postvak te exporteren, bijvoorbeeld alleen mijn postvak in, verzonnen items of verwijderen items, of mijn hele postvak in, door op de gebruikersnaam bovenin te klikken. Stel je voor je hebt meerdere postvak in, dus meerdere mailboxen, dan raad ik je aan om die mailboxen per stuk te exporteren om het overzicht te bewaren. Anders krijg je een rommeltje waarin je dus van al je mailboxen, één groot archief hebt en alles door elkaar staat. Dus kortom, heb je meerdere mailaccounts, herhaal deze stap dan voor al die mailaccounts door per stuk op de gebruikersnaam te klikken. Nou, Klik ik op volgende, dan mag ik hier selecteren waar het bestand wordt opgeslagen. In deze demo gebruik ik even mijn bureaublad, want dan weet ik zeker dat ik het bestand makkelijk kan terugvinden. Er wordt me gevraagd of ik dubbele items wil vervangen door geëxporteerde items. Die vraag is relevant als ik bijvoorbeeld een nieuwe backup maak en dat in een bestaand archief plaats. Je kunt ook zeggen, ik wil voor elke backup die ik maak een nieuw archief maken door bijvoorbeeld een tweetje en een drietje achter te zetten. Je verandert dan de naam en je, voegt dan, je maakt dan een nieuw bestand toe. Alleen in dit voorbeeld heb ik nog geen bestand, dus is deze vraag niet relevant. Gebruik je een oud archief, dan zou ik zeggen, van nou, uh, vervang niet dubbele items of zorg dat dubbele items niet worden geëxporteerd dan weet je zeker dat je niet in de problemen komt met het archief. Zodra ik nu op volgende klik, wordt mij gevraagd of ik een wachtwoord wil invullen voor het openen van het archief. Doe je dat, dan is het handig dat je dat wachtwoord ergens opschrijft. Want één keer kwijt, dan heb je niks meer aan het archief dat je net gemaakt hebt. In dit geval vul ik geen wachtwoord in, want voor een migratie zoals dit, wordt het alleen met nou, mij gedeeld. En dan heb je verder niets aan het wachtwoord, want na de migratie wordt de mailbox toch verwijderd. Zodra ik nu op OK klik gaat Outlook bezig met het exporteren van de mailbox. Ik heb in dit voorbeeld een hele kleine mailbox van acht berichten. Dus Outlook is nu al klaar. Heb jij een mailbox met duizenden berichten dan kan het 10 minuutjes kwartiertje duren. Tijdens het exporteren van je mailbox kun je Outlook niet gebruiken. Houd er dus rekening mee dat je ondertussen niet meer kunt mailen met Outlook. Zodra het klaar is kun je Outlook sluiten. Daarna kun je Google Drive openen en de mailbox die ik op mijn bureaublad heb geëxporteerd slepen naar Google Drive. Zodra het uploaden is voltooid kun je het bestand delen met in dit geval mijzelf om ervoor te zorgen dat ik de migratie kan uitvoeren naar Google Workspace. Deze stap is optioneel want als je geen gebruik maakt van de migratieservice dan uh, hoef je het bestand ook niet te uploaden naar Google Drive. Nou in deze video heb je dus gezien hoe je in Outlook een PSD bestand kunt exporteren en ook hoe je dat bestand weer in Google Drive kunt uploaden. Stel het uploaden mislukt in Google Drive, zorg er dan voor dat je Outlook goed hebt afgesloten. Heb je Outlook niet afgesloten, dan kan het wel eens voorkomen dat Google Drive een probleem heeft met het uploaden van je backup. Kortom, druk op het kruisje bij Outlook en zorg dat hij goed is afgesloten als je de backup upload naar Google. Nou, ik hoop dat je deze handleiding nuttig vond. Zo ja, geef dan een duimpje omhoog. Zo niet, neem dan contact met me op om te vertellen wat er aan de hand was. Succes!